De lat waarmee uw communicatie vandaag de dag beoordeeld wordt, schuift alsmaar omhoog. Misschien is het dan geruststellend om te horen dat wij ons erop toeleggen om uw mogelijkheden op dit gebied exponentieel te vergroten. Wij vervaardigen video's gedurende 365 dagen of meer. Een abonnement dus. Een videoabonnement dat uw organisatie structureel helpt om alle videocommunicatie te vervaardigen, om daarmee de etalages van uw websites en mediakanalen doorlopend te vullen. De voordelen van 365 video zijn een goedkoper uurtarief, continuïteit, de unieke video-oplossingen van Spotcast en de beste prijs-kwaliteitsverhouding van Nederland. Organisaties die video's actief inzetten krijgen veel meer conversie, dus nieuwe klanten. Heeft u belangstelling en of vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar.